Een goedemorgen hier bij de volgende Facebook community Denk Jezelf Slank live Masterclass. Wat een zin hè? Komt er zo maar even uit. We gaan het vandaag hebben over voedselverleidingen. Voedselverleidingen. En dan heb ik het echt over de verleidingen die je tegenkomt op mentaal gebied. Maar vooral ook de verleidingen die de producent wilt maken. Uh, om jou een product te laten verkopen. En waar je dan op kan letten om niet in die verleidingen te stappen. Alle verleidingen die tussen jouw oren zitten. Daar gaan we dan een andere keer over hebben. Maar vandaag dus echt over de voedselproducent verleidingen. En hoe je daar uh, op kan letten. Goedemorgen Marike, goedemorgen Marielle, goedemorgen Isabel. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik vind het altijd fijn om... In ieder geval te weten tegen wie ik spreek. Um, dan ben ik niet in het luchtledige aan het spreken. Dus fijn dat jullie er weer bij zijn op deze regenachtige dag. Goedemorgen Ingrid. Dus voedselverleidingen. Uh, we gaan het hebben over etiketten, hele belangrijke. We gaan het hebben over de variaties. We gaan het hebben over reclames. Uh, we gaan het hebben over light producten. En laten we maar eens even uh, en over E-nummers. Dus dat zijn de vier items die we vandaag gaan hebben: lightproducten, etiketten, reclames en de E-nummers. Allereerst denk ik dat het belangrijk is om te zeggen dat wij ons moeten realiseren dat de voeding in Nederland een van de meest veilige voedingsmiddelenindustrie is in de wereld. Als we het vergelijken bijvoorbeeld met Amerika, hebben wij zo'n strenge wetgeving op bijvoorbeeld hormonen in zuiverproducten. Op, op het uh, bereiken van bepaalde uh, of, uh, uh, benoemen van bepaalde uh, wetgeving op de etiketering. Als we het vergelijken natuurlijk met andere landen waarbij er nog heel erg veel uh, gebruik wordt gemaakt van half rauwe producten. Uh, als we kijken naar landen waarbij er sowieso voedseltekort is en waarbij er helemaal niet wordt rekening gehouden met uh, voedselhygiëne uh, bijvoorbeeld. Waarbij er, waardoor daar enorm veel uh, ziektes ontstaan. Wil ik dat even van tevoren benoemd hebben. We schoppen nogal tegen die voedselindustrie aan met z'n allen. Maar we moeten ons echt realiseren dat de voedingswetgeving, de ware wet... Uh, de ware wet, maar ook de uh, hoe noem je dat de EFSA, de Europese wetgeving wat betreft veiligheid voor voeding, die is echt dik in orde. Um, desalniettemin willen een producent natuurlijk ons producten doen verkopen en kijk daarbij naar de markt, kijk naar de markt waar de behoefte is en we zien daarom natuurlijk allerlei dingen gebeuren in die voedselindustrie. Uh, waardoor jij hem wellicht laat verleiden, omdat je misschien nog niet helemaal duidelijk hebt waar je op moet letten uh, uh, om de juiste keuzes te maken. Laten we eens even beginnen met de light producten. Light, de light producten zijn eigenlijk in de jaren 80 uh, heel erg in opkomst gekomen, omdat vanaf jaren tachtig uh, is, men, is men wereldwijd bewust geworden dat overgewicht best wel eens een behoorlijk dingetje kan gaan worden. We hebben het in de jaren 80 over ongeveer in Nederland in ieder geval over ongeveer 30% overgewicht. En vanaf dat ongeveer de jaren 80 is daar dus echt heel erg veel onderzoek naar gedaan en zien we dus ook de introductie van light producten. Of het heeft geholpen moet je, je afvragen. In ieder geval de light producten alleen heeft het niet geholpen, want we zitten inmiddels op een overgewicht percentage in Nederland van 50,2. En de RIVM verwacht dat dat in 2040 zelfs uh, 62% zal zijn. Dus de Light product heeft ons in ieder geval niet geholpen om en masse uh, af te vallen. Uh, in eerste instantie uh, is het belangrijk om, uh, om je af te vragen welk, waarom eet ik een bepaald product. Nou dat weten we natuurlijk van Fitspel. Hè? Probeer nou eens te eten om te eten of het nou om voeding gaat, of dat het nou gaat om een sociale connectie. Maar voor de rest is voeding niks eh, dan dat. En als we dus meebewegen in het proces van gewoon ontwikkeling, gewoon de context waarin we leven, want dat vergeten we zo vaak, we vergeten vaak de context waarin we leven. Dan kan je ook beseffen dat het logisch is dat producenten daarin meegaan, want uiteindelijk uiteindelijk wat een producent maakt is alleen maar de behoefte van de markt. Dus als we nou enorm gaan lopen bleren op al die schappen met snoep in de supermarkt, moet je realiseren dat een producent ma maakt waar de markt naar vraagt. Snap je wel? Dus uiteindelijk gaat het om dat wij collectief Misschien andere keuzes moeten gaan maken. En we zien dat natuurlijk gebeuren bijvoorbeeld in de vleesindustrie. Waarbij er een veel grotere collectieve bewustwording wordt. Waardoor je dus ook ziet dat de vegetarische producten een enorme hype gaat krijgen. Nou, het schiet iedereen dus direct op die vegetarische producten. Maar zijn die wel zo gezond? Weet je wel? En dat zijn de dingen waar we het vandaag over gaan hebben. We weten dus, de, de producent volgt de markt. That's it. We kunnen niet de producenten schuld geven. We kunnen onszelf dus alleen maar bekijken, uh, uh, of bekijken, uh, uh, um, onderzoeken van welke keuzes maak ik zelf in die voedingsindustrie. In welke mate laat ik me verleiden door die voedingsindustrie. En dat alles heeft weer te maken met onvoldoende planning, onvoldoende kennis... Onvoldoende bewust zijn van de functie van voeding. Namelijk nogmaals, voeding is om je lichaam te voeden en of voor een sociale verbinding. That's it. That's it. En of om je prestaties te verbeteren. Maar dat schaar ik natuurlijk ook even onder. Uh, voeding als voeding voor je lichaam. Light producten dus vanaf jaren 1980 uh, in de markt gekomen. Uh, natuurlijk omdat. Er ervan uitgegaan werd, hé, hey, we hebben zoveel overgewicht, dat kan nog wel eens een pandemie. Toen werd er al gesproken over een pandemie van overgewicht. Een pandemie geworden. En we zien nu ook heel erg veel uh, gezondheidswerkers, uh, heel erg, zeker bij mij, of bij mij, zeker in, op mijn LinkedIn-profiel, waarbij ik enorm veel connecties heb natuurlijk met allerlei gezondheidswerkers, daar zien we enorm veel geschreeuw over... Uh, we benaderen COVID als pandemie, maar wat nou over dat overgewicht? Nou, er is natuurlijk nogal een verschil over COVID wat besmettelijk is of overgewicht wat je bij jezelf ligt. Als je kijkt naar uh, uh, de jaren 80, waarbij we dus wisten, hé, hey, dat overgewicht kan nog wel eens een probleem worden. En... Nou klinkt het heel cru wat ik ga zeggen, maar wanneer een overheid zich ermee gaat bemoeien, heeft het altijd met kosten te maken. Pas nu dus, 50 jaar na dato, 40, 50 jaar na datum, gaat de overheid zich mee bemoeien. Dat wil ook wat zeggen. Dat wil zeggen dat wij onvoldoende naar onszelf kijken, onvoldoende de juiste keuzes maken... Waarbij de overheid nu, 40 jaar na de constatering van dat overgewicht wel eens een probleem zou gaan worden, nu pas gaat denken, oké, okay, nu hebben we echt een probleem, want nu kost het de overheid enorm veel geld. Je moet weten, van alle welvaartsziekten is overgewicht de grootste, of het gevolg van overgewicht moet ik dan zeggen natuurlijk, de grootste kostenpost jaarlijks. En... Dat komt dus blijkbaar omdat we ons laten verleiden door die voeding. Door die voedingverleidingen die we elke keer in de markt zien. Nou, terug weer. Godverdomme, we ben ik weer aan het uitweiden. Terug weer naar dat, naar dat light verhaal. Vanaf de jaren tachtig. Dus, constatering. Overgewicht is groeiende. Overgewicht kan nog wel eens een probleem zijn. Hoe ontstaat overgewicht? Wat levert de meeste calorieën? Vet levert de meeste calorieën. Eten mensen veel vet? Ja, mensen eten veel vet, want dat is een primair aangeboren behoefte. En de uh, constatering dus dat calorieën 9 calorieën, uh, sorry, 1 gram vet levert 9 calorieën, is dus twee keer zoveel als een koolhydraat of een eiwit. Als we dat nou eens gaan verminderen, dan kunnen we, minder mensen, of dan kunnen we mensen minder calorieën laten eten. Die gedachte is gecommuniceerd die overtuiging hebben de meeste mensen en denken ook logisch en het is ook steeds nog altijd zo het is gewoon zo als je minder calorieën naar binnen krijgt moet je afvallen een negatieve energiebalans is alleen maar het creëren van een minder calorieën erin meer calorieën eruit en dat is primair waar het om gaat bij afvallen nou Producenten gingen amas de vetten uit de producten halen en noemden het vervolgens light en uh, uh, uh, zetten dat op de markt. Daar werd een wildgroei ontstond daar en, uh, en ook van ongezonde gezondheid van producten. En daarop is dus wetgeving gekomen. En die wetgeving uh, vanuit uh, uh, uh, nu vanuit de EFSA, de Euro European Food Safety Association... Oftewel de Europese ware Die hebben daar dus ook op de light producten een wetgeving gemaakt. Namelijk iets mag light heten wanneer het 30% minder calorieën, minder vet of minder suiker bevat. En ik geloof ook zoutarm mag het heten als het geloof minder, 25% minder zout heeft. Maar dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Als je nu kijkt wat er gebeurt, is dat wanneer een producent, een café, een pindakaas pakt wat voor 85% uit vet bestaat en daar dus een label op zet, light, haar daar dus 30% vet uithaalt, zorgt er dus voor dat je eigenlijk denkt dat je 30% minder calorieën naar binnen krijgt. Maar helaas pindakaas... Want die 30% minder vet mag erop staan. Maar café had al lang ontdekt dat het dan niet te hachelen is. En dus heeft café bedacht: laat ik er dan maar wat meer suiker bijvoegen. De calorieën is dus niet 30% naar beneden, vele malen minder dan dat. Omdat er extra suiker is toegevoegd. Op de een of andere manier, rechtsom of linksom, wil de producent zijn product verkopen. En zorgt er dus voor dat hij het op smaak brengt door iets. Wat wij lekker vinden. En we weten inmiddels, suiker en vet zijn onze primaire uh, behoeftes qua smaak. Natuurlijk hebben we eiwitten, super belangrijk. Maar qua smaak, uh, vetten en, en, en suikers. Dus die wetgeving, oké okay, die is er. Maar wat doet dat voor ons als consument? Dus niet zo heel erg parfait. We zien hetzelfde met bijvoorbeeld de light chips. De light chips, 30% minder vet, er wordt extra suiker aan toegevoegd, extra koolhydraten aan toegevoegd. En we zien dat het verschil in calorieën slechts, nou, ik geloof nog niet eens 10% is op 100 gram koolhydraten. Uh, sorry, 100 gram product. De verleiding natuurlijk is dat wanneer jij denkt dat je een light product eet en in je achterhoofd ergens onbewust denkt dat je 30% minder calorieën naar binnen krijgt. De verleiding is gewoon groter dat je dan een grote portie neemt. En omdat die caloriebeperking door de toevoeging van extra koolhydraten slechts 10% is, dikke vette kans dat je gaat aankomen door heel veel eten van light producten. Niet dat light producten, want zo wordt het ook weer gecommuniceerd: niet dat light producten ervoor zorgen dat je aankomt. Helemaal niet, want 100 gram. Uh, uh, lay chips light of 100 gram lay chips na naturel is nog altijd ook geen 30% calorieën minder maar in ieder geval nog 10% calorieën minder dus het kan niet zo zijn dat het product zorgt dat je daardoor aankomt het is jij die met jouw gedrag ervoor zorgt dat je er meer van eet dus om nou te schreeuwen we komen aan van light producten dat is niet waar we komen aan doordat we verleid worden om meer te eten, omdat in ons onbewuste brein een stemmetje opblijft van we kunnen meer eten, omdat het minder calorieën levert. Het is niet het light-product waar je dik van wordt. Het is jouw gedrag dat ervoor oorzaakt dat je meer gaat eten en daardoor dat je dikker wordt. Het, is het idee van nee, ik eet toch alleen maar light, ik eet alles light. Hoezo val ik niet af? Als je dat realiseert, is het dus niet zo dat je de producenten schuld kan geven. En je kan met niks de producenten schuld geven. Het is aan jou dat je gaat realiseren hoe word ik verleid in deze voedingsindustrie. En daarop gaan anticiperen. Is light producten dan altijd. Minder goed, want sommige mensen zeggen ook: Worden extra veel e-nummers in toegevoegd enzovoort? Komen ze er ik nog even op over die e-nummers? Is light producten dan altijd onverstandig? Ik denk mijn advies zou zijn dat je met light of met magere producten, met light of magere producten, altijd moet bekijken: Is dat product geeft dat de verleiding tot meer eten? Als een product niet de verleiding geeft tot meer eten. Zou ik gewoon kiezen voor mager of light. We weten dus net, chips is natuurlijk een perfect voorbeeld daarvan. Chips heeft de verleiding om meer te eten. Dus in dat geval zou ik bij chips niet per se een light product kiezen. Maar gewoon een normale chips kiezen. En daarvan weten dat je daar één portie van eet en that's it. Of als je hier heel bewust van bent en weet ik kan het ook bij één schaaltje houden en dan kies je light. Maar nogmaals de verleiding ligt op de hoeloer dat je onbewust wordt getriggerd om daar meer van te eten. Producten die, waarbij je niet in de verleiding komt om er meer van te eten zou ik wel kiezen voor light. Als je bijvoorbeeld kijkt je gaat lekker een wat boerenkool maken en je wilt daarbij een rookworst eten. En een rookworst moet je weten 100 gram rookworst, dat is dus één rookworst gedeeld door 4 ongeveer uh, uh, iets, iets, uh, iets minder is dat dan dan kom je ongeveer meestal ja rookworst is rond de, rond, de 200 calorieën, uh, sorry, rond de 250 calorieën maar stel we gaan uit van een stukje rookworst van 100 gram dat is ten minste 60 gram vet 100 gram rookworst 60 gram vet we weten 1 gram, 1 gram vet levert 9 calorieën nou heel simpel even snel gerekend uh, 10, keer is 900, uh, 10 keer is 90, maal 6, uh, 6 keer 9 is 450 calorieën, zeg ik dat goed? Ja, 400, uh, 540 calorieën, sorry, 540 calorieën alleen op je rookworst. 540 calorieën alleen op je rookworst. Stel dus, hè, dus je hebt die rookworst verdeeld over jouw gezin met vier personen. De verleiding is dus niet om meer te eten, want die rookvors is verdeeld over vier personen. Nu ga jij een magere rookvors nemen. 30% minder vet. Dat betekent dus van 540 calorieën naar 275 calorieën ongeveer. Dan heeft het effect. Want die rookvors is nog steeds verdeeld over vier personen en zal jij dus niet meer van kunnen eten dan dat. Dus ja, dan heeft het wel degelijk effect. Hetzelfde bijvoorbeeld voor margarines. Light margarine, absoluut ja. Want je gaat niet opeens drie keer meer light margarine op je brood smeren. Snap je wel? Um, uh, hetzelfde geldt voor, nou ja, spek, Maar spek. is natuurlijk gunstiger. Je gaat niet opeens veel meer spek in je product in je warme maaltijd zetten dan dat je al deed. Maar de producten dus die ervoor zorgen... Dat je denkt, ik ben goed bezig, ik ben light aan het eten, ik kan er meer van eten. Die zou ik vermijden. En Marieke, Marielle zegt, wat een super les. Ja, dat zijn allemaal van die praktische tips en Marielle. Daar kan je weer wat mee. Dankjewel voor, voor het delen. Ik vind het ook wel eens leuk om dat te horen natuurlijk. Super goed. Um, realiseer je dus dat light wettelijke verplichting heeft, maar dat een wet aangehouden wordt, maar dat het niet betekent wat jij denkt dat het betekent. En als je gaat kijken naar um, uh, de etiketten, dan is het zo dat we daar echt, daar wil ik echt even bij stilstaan. Etiketten lezen is echt iets wat ik je echt wil adviseren. Echt wil adviseren. Ga daarmee aan de slag. Um, een um, allereerste veiligheid. Allereerste veiligheid. etiket, je hebt er waarschijnlijk nog nooit naar, echt bewust naar gekeken. Maar op een etiket zie je heel vaak het, het, het merkje CE staan. Het staat vaak in het zwart. Een C en een E'tje. En CE staat voor Europese Veiligheidswetgeving. CE. Dat geldt dus alleen voor producten die gefabriceerd zijn in Europa. Die hebben dus deze wettelijke verplichting. C1, dan weet je dus dat het een goed, veilig product is. Dat is één. Twee is dat er, uh, wij in de supermarkt tegenwoordig natuurlijk heel veel producten tegenkomen die, uit bu die buiten Europa komen. Dan wordt het alweer een stuk lastiger, want die hebben te maken met andere wetgeving. Dus gek genoeg. De producten die wij vanuit Europa maken en verkopen, hebben een bepaalde wetgeving vereisten. Maar we halen wel producten binnen, buiten Europa, die dus misschien niet aan die wetgeving voldoen. Dat is gek, hè? Dat is dus ook weer iets waar je bewust van moet zijn. Dat is ook waarom wij zeggen, los van de duurzaamheid en de milieu, is het gewoon verstandig om producten van dichtbij in de omgeving te, te kopen. Maar dit besef dat dus de Europese producten, aan een veiligheidswetgeving te voldoen hebben. Wat je dus kan zien aan het keurmerk CE, Cornelis Eduard, die in de supermarkt liggen. Maar de producten die we buiten Europa halen, die hebben dus niet deze wettelijke keuring. En weet je dus niet hoe veilig die voeding is. Dus wees daar alert op. Als je nou gaat kijken van, oké, okay, waar kan ik dan op letten als ik dan toch heel graag iets een product uit het buitenland wil eten let dan op twee keurmerken en dat zijn de keurmerken fairtrade natuurlijk die is bij de meeste mensen wel bekend fairtrade en het andere um, uh, andere kenmerk is de utz certified dus gecertificeerd bij utz utz um, en deze uh, vooral deze, de, deze twee letten niet alleen of de voedselveiligheid er is, maar letten ook om productieomstandigheden. Dus werkomstandigheden voor arbeiders, uh, milieuomstandigheden. Dus ik wil je adviseren, om als je producten koopt van buiten Europa, kijk dan op het etiket of er Fairtrade op staat of UTZ gecertificeerd. Um, dan weet je dat je in ieder geval bijdraagt aan je eigen gezondheid, maar ook aan de gezondheid van... Van, uh, van de wereld en het milieu. Als je uh, kijkt dan naar het etiket, dan zijn er een paar dingen die de voedselverleiding, of de voedselindustrie doet ons verleiden. Namelijk, er staat heel vaak op het etiket R.I. R.I. Schrijf het even op jongens, R.I. R.I. staat voor referentieinname. RI staat voor referentie. In. Dat staat dus bij het etiket bij de opzomming van, van, van alle ingrediënten. Staat er staat soms, niet altijd, maar soms staat er RI. Dat is een, echt een voedselverleiding. Want RI staat dus voor, voor uh, referentieinname. En dat is een gemiddelde wat iemand nodig zou hebben. Je zou dus denken, dat is goed... Maar referentieinname hoeft niet altijd prima te zijn. Een referentieinname, bijvoorbeeld, van ik zeg even, verzadigde vetten. Een referentieinname van verzadigde vetten is 10% van je totale energieinname. Dus je eet, je eet 2000 calorieën. Daarvan zou 10%, 200 calorieën, uit verzadigd vet mogen bestaan. Dat is een referentieinname. Dus je zou denken, als op het etiket staat referentieinname, dat je dan zegt van oké, okay, dat kan ik eten. Het probleem is alleen dat bijvoorbeeld bij een referentieinname verzadigd vet is helemaal niet 10%. Want hoe min mogelijk verzadigd vet we eten, dat is beter. Snap je wel? En, en, en, en, en dat is dus echt iets wat je... Uh, heel erg bewust moet zijn. Dus soms lijkt het van, oké, okay, ik ben goed bezig. Ik zit, in de, ik, zit, ik zit in mijn voeding in de R.I. Of soms staat het zelfs op het etiket. R.I. is dat. Hè? Is vinkje erachter, goed gedaan. Hè? R.I. referentieinname is oké. Okay. Maar referentieinname wil niet altijd zeggen dat het de beste keuze is. Zoals ik net met het voorbeeld van verzadigd vet bijvoorbeeld heb genoemd. Dat is iets waarop je moet letten. Tweede waar je op moet letten bij verleidingen. Als je etiketten gaat, want waarom kijk je etiketten? Vooral om te weten wat erin zit en natuurlijk uh, om te vergelijken. Hè? Tweede waar je op moet letten, waar echt heel erg grote verleiding, waar een producent ons doet verleiden, is de portiegrootte. Als je dus gewoon alleen maar naar de ingrediënten zou kijken en niet bewust bent van de verschillen in portiegrootte, zou je misschien denken dat het ene product van minder po groote, portie portiegrootte minder, gezonder is dan het andere product. Omdat in de, met de grotere portiegrootte. omdat je zou denken, hé, hey, daar zit meer in. Terwijl de portiegrote gewoon anders is. Een mooi voorbeeld hierbij, waarbij dit, waar deze verleiding heel erg vaak wordt toegepast, is bijvoorbeeld bij de uh, ontbijtgranen. He, dus bij de muslis, de kruslis, de, de cereals, allemaal. Hier wordt, portie, hier wordt enorm gespeeld met portiegrootte. ene verpakking zegt... He, Per 100 gram en per portie. Hè? En dan zie je 100 gram is zoveel calorieën en zoveel voedingswaarde. En uh, portiegrootte is zoveel voedingswaarde. Dus bij de ontbijtgaande wordt dit heel erg toegepast. En dan zien we bijvoorbeeld een portiegrootte van 30 gram. Hè? Dus 30 gram musli wat je in je yoghurt zou gooien. En een ander fabrikant kiest voor een portiegrootte van 45 gram. Als je die dus zou vergelijken, dan zou het er dus zomaar kunnen komen natuurlijk dat je... De portiegrootte van 45 gram, dat daar meer suiker in zit bijvoorbeeld. Maar die is dus in portie al een half keer groter dan die van 30 gram. Snap je wel? Dus in de vergelijking, let op je portiegrootte. Dat is echt een verleiding van heel erg veel mensen. Andere verleiding is een plaatjes. De plaatjes op de verpakkingen. De plaatjes op de verpakkingen. Nu is het zo, stel je koopt een zuivel met een grote aardbei daarop. Dan is het in de wetgeving zo dat er echt een aardbei in die yoghurt moet zitten. Of in die drinkyoghurt of whatever. Dus weet wat er op het plaatje staat, moet erin zitten. Dat is de wetgeving. Maar de wetgeving zegt niet hoeveel er dan in moet zitten. Dus als er heel groot verleidelijk op dat etiket staat verse aardbeien yoghurt... Verse yoghurt mogen ze zeggen, want de yoghurt is vers en er zit een aardbeien in. Dus ze mogen zeggen, verse yoghurt. Maar ze hoeven niet te vermelden, ze hoeven niet, er zit geen wetgeving dus op de hoeveelheid. Dus het kan zijn dat er een half procent aardbeien in zit. Dus ook hierop, let erop, wat staat daarop? Wat staat daarop? Laat je niet verleiden alleen op de buitenkant. Hetzelfde geldt natuurlijk nu op de hele hype met extra verrijkt met proteïne. proteïneverrijkte uh, dingen. Kijk maar, die zijn gewoon altijd duurder dan de niet verrijkte proteïne producten. En als je ze gaat vergelijken, jongens, de goedkoopste magere kwark van Zaansehoeven, die vierkante bakjes, 500 gram, voor ik geloof nog geen euro. Die hebben meer eiwitten dan weet ik veel wat voor product waar heel groot op staat... Eiwitrijk verrijkte kwark. Dus kijk erop. Kijk erop. Of er staat er niet verrijk, maar er staat een eiwitrijk product of iets dergelijks. Let ook vooral op loze kreten op de verpakkingen. Dat zijn natuurlijk de grootste verleiders voor ons uh, op, uh, op, op de etiketten, op de verpakkingen. Uh, kreten als. Uh, Kreten als goed voor de weerstand. Kreten als bron van vezels. Weet je wel? Kijk, bron van vezels zijn de producten waar geen etiket op kan: namelijk je groente en je fruit. Wees daar gewoon bewust van. Bron van vezels. Als je een verkoren brood pakt, staat het er niet op. Omdat het al een bron van vezels is, hoeft het er niet extra op. Als er ergens extra bron van vezels op staat. Ja, er is ooit, uh, wel een mooi verhaal. Blueband had ooit een wit brood op de markt gebracht. Een wit brood. En daarop gezet, bron van vezels. Wat bleek nou deze Blueband? Kennen jullie dat nog? Dat Blueband wit brood. Bron van vezels. En wat had onze Blueband fabrikant nou gedaan? Die had in dat brood houtsnippers verwerkt. Houtsnippers verwerkt. Natuurlijk, houtsnippers. Snippers zijn vezels. Bron van vezels, je kan je het je afvragen of dat is wat we willen. En, en dat is uiteindelijk ook uit de markt gehaald. Dat is door de reclamecommissie uit de markt gehaald. Dat mocht niet meer. Maar dat zijn dus waar we mee te maken hebben. Dat is dus waar je mee te maken hebt. Bron van vezels, als het erop staat, producten die het al hebben, dit staat er meestal niet op. Zoals verkoren producten staat er op een verkoren brood, staat er niet bron van vezels. Weet je wel? Um, op roggenbrood meestal staat er niet bron van vezels um, op groente en fruit staat niet bron van vezels en goed voor de weerstand hetzelfde verhaal weet je wel hetzelfde verhaal ja koelt goed voor de weerstand goed voor je microbiome. groente en fruit dat is goed voor de weerstand Volkorenproducten, dat is goed voor de weerstand uh, Zorgen voor je lichaam, dat is goed voor je weerstand. Voldoende bewegen, dat is goed voor je weerstand. Minder stress ervaren, dat is goed voor je weerstand. Er is geen flesje plastic flesje dat ervoor zorgt dat je weerstand verbetert. Het afbreken van afvalstoffen heeft je lichaam een fantastisch detoxmiddel voor en dat is gewoon je lever. Dus al dit soort verleidingen, die zijn onterecht. Als je dan terugkijkt naar het etiket... We gaan even terug naar het etiket. Waar je op moet letten is dat je vaak ziet product per 100 gram uh, aangegeven. Let erop dat je altijd hetgeen er het meest in zit bovenaan staat en wat er het minst in zit onderaan staat. Dus als je bijvoorbeeld een eiwitrijk kwark eet staat er eiwit bovenaan en zal er zout ergens onderaan staan. He, dus op die manier staat het ingedeeld. Dat is één. Dus dan weet je al... Kiezen, kijken of het echt het product is waarvoor ik denk wat het is. Waarom zeg ik dat? Bijvoorbeeld het volgende. Onze voedselindustrie heeft tegenwoordig zuivelproducten op de markt. Die zo verrijkt zijn met suiker en koolhydraten. Bijvoorbeeld graanproducten. Een drinkontbijt bijvoorbeeld. Een drinkontbijt. Good morning volgens mij is dat. Durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar volgens mij is dat good morning. Staat in de schappen van de supermarkt bij de zuivel. Je zou dus denken, dat is een zuivelproduct. Zuivelproduct is doorgaans, wordt kenmerkt als een eiwitrijk product. Kijk nu maar eens even op de pakking. Wat zie je bovenaan staan? Koolhydraten. Waarom? Omdat die zuivel dus zo verrijkt is met suiker en granen, dat het opeens een koolhydraatrijk product is. Dus daarom mijn vermelding. Kijk wat er als eerste bovenaan staat, zodat je in ieder geval het het voedingsmiddel koopt waarvoor je dat, macro, dat macronutriënt koopt, waarvoor je dat middel, voedingsmiddel koopt. He, dus wat er het meeste in staat, staat bovenaan en dan het minste staat onderaan. Het wordt aangeduid vaak in 100 gram. Belangrijk ook om te weten is dat er calorieën en kilojoules op staan. KJ of CAL. Calorieën, CAL of KJ, kilojoules. Kilojoules is namelijk de internationale aanduiding. Vreemd genoeg gebruiken wij nog altijd calorieën. Ik weet niet waarom. Uh, en kilojoules is de internationale aanduiding. 1 calorie is 4,2 kilojoules. Dus daarom lijkt het altijd of het heel veel is. Soms kijken mensen heel snel en denken ze, jeetje wat voor calorieën. Maar dan kijken ze toevallig bij de KJ's in plaats van bij de calorieën. Dus ook dat eventjes in de gaten houden. Belangrijk dan is dat je gaat kijken naar de grammen. Dus de grammen. Want soms lijkt het, dus het gewicht hè, want soms lijkt het alsof je denkt van jeetje, dat is best heel erg veel calorieën. Maar omdat het product zo weinig is, dat is het nauwelijks te verwaarloos. Bijvoorbeeld, ga maar eens kijken op de verpakking van een naturel, zonnaturen rijstwafel. Dan denk je per 100 gram, jeetje, dat is best wel veel. Maar één zo'n rijstwafel weegt misschien maar, weet ik veel, 20, 30 gram, weet je wel. Dus... Je moet echt ook even terug realiseren dan, hoeveel weegt dat product? He, dus de hoeveelheid van het product, de portie grootte, is ook iets wat ons voedselindustrie doet verleiden. In een loop van, ik meen, 30 jaar, is een plak kaas, gewoon als je dus voorgesneden plakken kaas neemt, is met 20% toegenomen. Dus nog steeds zeggen mensen ook, oh, neem maar één plakje kaas. Maar dat is dus wel al 20% meer dan dat wij 20, 30 jaar geleden als één plakje kaas zagen. He, dus ook dat is iets wat je in de gaten moet houden. Dus, en ook als je dus een, een, een, een caloriearm product zou kiezen, of uh, voor jouw idee een goed product zou kiezen, ook dan weer niet in de verleiding schieten van daar kan ik er onbeperkt van eten. He, want dan geldt natuurlijk weer de regel, gewoon... Je calorieën of energie, je, je energiebalans bepaalt of je afvalt of niet afvalt of aankomt. Is het tot zover duidelijk jongens? Is het tot zover duidelijk? Dus, dus, dus bovenaan staat dan wat het meeste in zit en dan gaat het naar beneden. Nou, misschien nog even toelichten bij de, bij de koolhydraten. Bij koolhydraten zie je ook heel vaak nog staan uh, uh, koolhydraten waarvan suikers... En als je dat leest waarvan suikers, wil het niet zeggen dat dat per se kunstma- of geraffineerde suikers zijn. Maar dat wil zeggen dat dat enkel of tweevoudige suikers zijn. Dus er kan een, een, een fruitjoghurt zijn waar, waar, waar meer dan een half procent fruit in zit. Ik zeg maar wat, 10% fruit in zit. En dan kan er even goed staan, koolhydraten, dat zijn dan die fruit, hè? dat zijn voornamelijk dan de koolhydraten, waarvan suikers... Zeg maar wat, uh, misschien wel 90%. Of meestal meeste staat het dan in grammen, product 100 gram, uh, 10% zit daar fruit in. Dus van jouw 100 gram fruitjoghurt heb jij 10% aardbeien daarin. Dus op jouw etiket staat dan 10 gram suikers. En dan kan er opstaan bijvoorbeeld waarvan 10 gram, uh, of uh, sorry, even opnieuw. Je hebt een product van fruitjoghurt waarvan 10% fruit in zit. Dan zal er in het product staan, eerst bovenaan zullen de eiwitten staan en daar zullen daaronder staan koolhydraten. 10 gram. Ja? Daaronder kan dan staan waarvan suikers. In dit geval is dat ook 10 gram. Want fruit zijn gewoon enkel en tweevoudige suikers. Mensen denken nog wel eens dat enkel en tweevoudige suikers altijd per definitie een slecht product is. Hoeft dus niet altijd zo te zijn. Het reageert wel exact hetzelfde namelijk... He, een fruit, een appel, een sinaasappel, een aardbei, dus in die yoghurt, reageert fysiologisch exact hetzelfde als dat suikerklontje. Het is dus fysiologisch geen ander, iets anders, behalve dat die aardbei wel wat vitamines en mineralen levert. En dat is gunstig voor onze stofwisseling. Dus waarvan suikers wel niet per se zeggen dat dat ongezond is. Als er nou een product is waarvan er geen fruit of iets dergelijks in zit en er staat waarvan suikers in, ik zeg maar wat uh, ketchup, ketchup, He? ketchup is echt een voorbeeld, ik geloof ruim 30% suiker in een fles ketchup, moet je nagaan. 100 gram ketchup van Heinz is, ik geloof, 35 gram suiker. 100 gram ketchup is 35 gram. Als er daar staat waarvan suiker. Kan je wel, en eh, koolhydraten, waarvan suiker zoveel gram, kan erop afgaan dat het geraffineerde suiker is. Dus blijf gewoon even logisch nadenken. Weet je wel? Blijf gewoon logisch nadenken. Dus dat is even belangrijk om te weten. Suiker, als er staat waarvan suiker, is het dus een enkel of tweevoudig suiker. Wat niet per definitie wil zeggen dat het een geraffineerd suiker is, maar dat het dus een snelle reactie heeft op je insuline-gebeuren. Uh, reactie moet ik zeggen. Oké, okay, even kijken de tijd, want um, ik kan natuurlijk blijven lullen, maar het is al tien over. Um, ik wil het nog even met jullie hebben over de E-nummers. E-nummers staat natuurlijk, e als er iets een miscommunicatie-marketingplan is geweest, dan is dat wel met de E-nummers. Want vergeet je niet jongens, de E-nummers zijn in het leven geroepen om onze voeding veilig te maken. En... We denken nu dat een E-nummer staat voor ongezonde voeding. Maar E-nummers zijn er om onze voeding veilig te maken. Dus dat is allereerst even wat je moet uh, bedenken. E alle E-nummers e zijn gekeurd, die zijn veilig bevonden door de EFSA. Dus dat is allereerst wat ik wil zeggen. Alle E-nummers zijn veilig bevonden door een zogenaamde, met de zogenaamde ADI, algemeen dagelijkse inname, ADI, algemeen dagelijkse inname. Dus je, kan niet boven een bepaalde, je moet niet boven een bepaalde e nummer uh, consumptie komen. wil dat de ADI, uh, he, dus de algemeen dagelijkse inname, uh, overschrijden, dan kan het een negatief effect hebben op jouw gezondheid. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Want te veel water drinken kan ook een negatief effect hebben op jouw gezondheid. Begrijp je dat? Dus het is een veiligheidsborging van onze voeding. Ben ik nou voor alle E-nummers? Denk ik nou dat alle E-nummers oké okay zijn? Nee, natuurlijk niet. Alleen, je moet weten dat het niet zo zwart-wit is als wat stromingen jou doet geloven. Dus allereerst, de E-nummers zijn in het leven geroepen om onze voeding veilig te maken. Daarin is ingebouwd een ADI. Dus hè, dat is de maximaal aantal hoeveelheid. En er is niemand, maar dan ook niemand... ...die ooit is overleden door een e nummer eten. Wel door het eten van te veel suiker. En er is ook, zijn ook mensen overleden door het drinken van te veel water. Er is nog nooit iemand overleden door het eten van te veel e nummers Met uitzondering misschien... Mensen die lijden aan PKU, dat is een stofwisselingstoornis dat bepaalde aminozuur phenylalanine, uh, uh, uh, uh, uh, phenylalanine niet kan afbreken, PKU, of mensen die erg gevolgd zijn voor sulfiet, uh, die kunnen bepaalde e-nummers niet verdragen, maar die mensen weten dat heel goed van zichzelf en dan ook dat. Het is mij niet bekend dat daar sterfcijfers zou zijn. Een paar dingetjes wat ik wel wil zeggen over E-nummers. Is namelijk dat E-nummers, nogmaals, zijn dus in het leven op om onze voeding gezond te maken. Um, en het is gewoon een makkelijke wetgeving, weet je wel. E-nummers zijn heel vaak van natuurlijke oorsprong. E-nummers zijn heel vaak van natuurlijke oorsprong. Uh, uh, als je kijkt bijvoorbeeld, er staat heel vaak op een product, uh, staat er E300. E300. e dan denk je, oh, weer een E-nummer. E300 is uh, ascorbinsuur. Ascorbinsuur is vitamine C. Vitamine C komt uit de sinaasappel. Ik heb jullie het plaatje gestuurd van die banaan. Als we dus alles gaan kijken wat er in een banaan zit, in de community, in de denk je zelfs lang, Facebook community, heb ik eh, dat plaatje gezet van als we alle ingrediënten van de banaan terug zouden zetten naar wat erin zit, kijk hoeveel E-nummers daarin zitten. Weet je wel? En van een banaan schrikken we daar niet van. Maar van een product met zoveel E-nummers denken we, al oh, wat giftig. Er is zelfs ooit iemand geweest die had gezegd van, kijk hoeveel E-nummers er op deze BCL-margarine staat. Dat moet wel fout zijn. Dan ben je echt geen <laughs> voedingskenner. Uh, uh, Dan ben je echt geen voedings, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, in ieder geval heb je van onvoldoende voedingskennis om dat te bleren. Maar helaas wordt dat wel in de media zo gebracht en denken we dat dat zo gebeurt. Dus E300 is gewoon ascorbinezuur, is vitamine C, komt van een sinaasappel of een citroen. Is gewoon een natuurlijk product, zorgt ervoor dat wij onze voeding beter houdbaar kunnen zijn. Dus E300 komt in heel veel producten voor. Is namelijk een conserveringsmiddel. Dan zou je denken, hè, hoezo conserveringsmiddelen? Nou, zal ik je wat vertellen? Iedereen weet. Iedereen weet dat wanneer je een appeltaart maakt en je schilt je appeltjes in je bak, waarom doe je de citroen overheen? Omdat de appel dan niet bruin wordt. Dat is, dat is het conserveringsmiddel. En wil je het testen, doe het. Superleuke test hoor. Snij een appel door middel, doe eentje met niks en besprinkel de andere eens even helemaal vol met citroensap. Kijk eens even welke sneller bruin wordt. Dat is E300 jongens, ascorbinezuur. zorgt er dus voor dat het appeltje niet bruin wordt. Oh, een E-nummer in mijn voeding. Hallo, sinaasappeltje. Weet je wel? Dus dat laat even weten waarvoor dat is. Andere dingen waar we wel rekening mee moeten houden. Zeker op de kleurmiddelen. Alle kleurmiddelen in E. Dat zijn alle E-nummers 100 tot 200. Dat zijn alle kleurmiddelen. Dan zou je kunnen denken, nou vind ik het nou zo belangrijk? Blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Er zit dus een E-nummer soms op de buitenkant van jouw appel. Om die een beetje mooier rooier er lijken. En wat is nou... Echt heel erg naar als je bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, um, de rode kleur, de rode uh, kleurstof e, E120. De rode kleurstof E120, die wordt gemaakt van schildluizen. Schildluizen, die zit bijvoorbeeld in onze fristie of op onze roze koeken. En soms zelfs een beetje op het schild van het appeltje. En dat is natuurlijk balen. Als het in het schild van het appeltje zit, dan zit het in de verpakte appels. Hè? Dan moet het op het etiket staan. Hè? Anders mag het niet. Hè? Dus let er even op. Maar stel nu: je bent vegetarisch of misschien zelfs veganistisch. En je wilt geen schildluizen eten. Ben je mooi in de avond gelogeerd? <lacht> Met zo'n schildluisje, weet je wel? E120. Dat zijn dingetjes waar je misschien over kan denken. Maar conserveermiddelen in het algemeen zijn meestal van. Of meestal is niet waar wat ik zeg, maar zijn heel vaak van. Uh, um, natuurlijke producten. Conserveermiddelen zitten tussen de E200 en de E300. En um, waarom, waarom is dat nou zo belangrijk? Weet je hoeveel wij in de middeleeuwen stierven door voedselvergiftiging? Omdat wij toch denken: van, het ruikt nog oké. Okay. Want toen hadden we alleen onze zintuigelijke ervaringen om te, erva om, te, om te bepalen of het product nog eetbaar was. Weet je wel? En het eigenlijk nog, oké, okay, we kunnen het eten een beetje van mensen te stierven aan hygiëneomstandigheden en onveilige voeding. Dus die conserveermiddelen, die zorgen ervoor dat voeding iets beter houdbaar is. En dat is ook precies de, de verleiding, die mensen hadden. oh, vers is zelf wel beter dan vries. Nee, dat is niet waar. Vries heeft meer vitamines in zich dan vers. Ik zeg niet dat het lekkerder is, maar het is zo. Fries wordt van het veld, en dan heb ik het niet over bewerkt vriesproducten, maar dan heb ik ook een zak boerenkool van de Vries, uit de vriezer. Komt van het land, wordt verwerkt, wordt ge, uh, vaak ge, gestampt en meteen gevroren. Die bloemkool, of die bloemkool die in die vriezer ligt, is dus vele malen minder blootgesteld met zuurstof. Zuurstof alleen al zorgt ervoor dat ons product... ...aan voedingswaarde afneemt. Zuurstof, oxidatie... ...is het product, is, is hetgeen waar wij mensen aan overlijden. We hebben het nodig, maar tegelijkertijd zorgt zuurstof voor oxidatie in het lichaam. En dus ook op die boerenkool. Los nog van het feit, dus eens heeft de boerenkool... ...is dus met veel meer zuurstof in aanraking gekomen, die verse boerenkool... ...dan die diepvriesboerenkool... En los daar nog van is het zo dat die losse boerenkool in de vrachtwagen is geweest. Door de handen van de boer is geweest. Door de handen van het supermarktpersoneel is geweest. Door de mensen die het oppakken en het weer terugleggen is geweest. Jongens, zoveel bacteriën. Je moet die bloemenkool natuurlijk wassen. Iedereen weet dat het, het vers product altijd moet wassen. Maar ook die misvatting dat vers altijd beter is, is gewoon niet waar. En... Ook op deze cultuurstroming is ook vanuit de producent namelijk nu uh, verandering zichtbaar. Bijvoorbeeld nu uh, is bijvoorbeeld nu de, uh, hoe noemen we dat? De clear label. Ik weet niet of jullie er wel eens al van gehoord hebben. De clear label, de clear label stroming, de clear label etiketering, die zeggen dus juist: we willen duidelijkheid verschaffen in de consument. Ik ben ervoor. Ik ben ervoor. Maar dat is alleen maar gegeven vanuit onze behoefte dat we nu zien dat de, dat de wereld steeds meer gaat naar duurzaamheid, naar echt eten, naar, naar, naar, naar verse producten enzovoort. Dat is, een market, dat is gewoon een, een, een producenten marketingstrategie. Die hebben dus die clear label op de markt gezet en die zeggen... Vanuit de marketing oogpunt, communicatieoogpunt. Wij willen de consument eerlijk informeren. Dus nu staat er op hun etiket niet uh, E300, 30, 330, geen, uh, E330. 330. E330. Maar er staat nu citroenzuur. Want wij consumenten denken, oh, citroenzuur, dat is minder erg dan E330. Omdat we niet weten dat E330 een natuurlijk product is. En dus een E-nummer. En dus. Heel erg giftig en dus zijn we heel blij met het exact hetzelfde product, maar waar nu citroenzuur op staat. Want we kunnen ergens bedenken, citroenzuur komt vast van een citroen. En dus is natuurlijk en dus is het veilig. Dus ook deze stroming is er alleen maar omdat de markt er nu naar vraagt. En dat wil ik jullie echt met vandaag duidelijk maken. Het is niet de producent die zoveel in de supermarkt ligt. Het is niet de supernaar-eigenaar die zoveel producten in de supermarkt legt. Jij bent het die kiest, die behoefte heeft aan duizend soorten drop. Jij bent het die behoefte heeft aan honderd soorten melk. Weet je wel? Maar laat jou jij nu eens een van de weinige consumenten zijn die bewust keuzes gaat maken. Ga voor die CEs uh, keurmerk of de uh, UZI-keurmerk voor de veiligheid. Kijk naar de portiegrootte. Kijk naar de ingrediëntenlijst. Check of het referentieinname is of dat het echt op calorieën of kilojoule staat. Wees je bewust van dat een toegevoegd suiker waarvan suiker op het etiket niet per se een gerefineerde suiker hoeft te zijn, maar ook van natuurlijke oorsprong kan zijn. Wees je bewust dat een E-nummer ook van natuurlijke oorsprong kan zijn. En wees je vooral bewust dat een E-nummer er is om onze voedsel veilig te maken. En nogmaals jongens, ik ben geen voorstander van E-nummers. Met andere woorden, ik ben voorstander vooral van... Ik ben, laat ik het zo zeggen: ik ben geen tegenstander tegen één-nummers, helemaal niet. Ik besef het belang van die één-nummers. Ik besef het belang van voedselveiligheid. Dat heeft ons namelijk honderdduizenden levens bespaard. Maar ik ben wel voor, tegenstander van, van, van um, ultraprocessed foods. UPS, ultraprocessed foods, daar ben ik tegenstander van. En inderdaad, in die ultraprocessed food zitten meer e nummers dan in niet bewerkte voeding. En op die manier kan je een balans maken. Op die manier kan je voor jezelf uitmaken: wat wil ik? En als je dus kiest om zo min mogelijk UPS te eten, want we weten, UPS zorgt één dat je er meer van gaat eten. Nou, misschien is dat niet eens één. Eén Het allerbelangrijkste is dat er waanzinnig veel calorieën in zitten. Twee is dat er waanzinnig weinig voedingsstoffen in zitten. En drie is dat je er meer van gaat eten. Onderzoek. Staat gewoon zwart-wit. UPS is het geen wij dik van worden. En vreemd genoeg heb ik dat. Ik weet het nog zo goed. Toen was dit nog helemaal niet bekend. En toen gaf ik les ergens... Uh, in, uh, in Nieuwegein, voor een nieuwe groep gewichtsconsulenten tien jaar geleden denk ik, nou is het niet waar, zeven jaar geleden of zo. En toen zeiden, hadden we het hierover. En toen kwam dat UPS net een beetje in de markt, en toen zei ik, volgens mij is dat hetgeen wij allemaal dik worden. Omdat het verleidelijk is, omdat het behoefte aan vet en suiker bevredigt, omdat het makkelijk wegkoudt, omdat er weinig veel calorieën in zitten, weinig voedingsstoffen in zitten en we er meer van eten. Het is niet voor niks dat je na één kleine hamburger van McDonald's er soms wel twee, drie, vier naar binnen kan werken. UPS. Dat is hetgeen ons ongezond maakt. Te weinig bewegen. Dat is hetgeen ons ongezond maakt. Te veel stress. Dat is hetgeen ons ongezond maakt. En misschien wel het aller, aller, aller, allerbelangrijkste. Niet weten waarom je iets zou willen veranderen. Niet weten wat jouw zingeving is in het leven. En dan zijn we weer terug. Is de cirkel weer rond bij Fitspel. Maar je weet inmiddels, Fitspel gaat uit van enerzijds kennis, anderzijds mindset. Dus ik hoop dat jullie vandaag met deze kennis aan de slag gaan. Anders boodschappen gaan doen. Bewust gaan kijken naar het etiket. En mij laten weten in deze groep wat je ontdekkingen zijn. Laat eens even weten dat je bijvoorbeeld altijd voor product A uh, zuiver koos. En nu opeens ziet van, hé hey, shit, Mier had gelijk met die zuivelhoeve, Vele malen goedkoper, veel betere ingrediënten etikettenlijst. Het is waar. Deel het met ons jongens. Deel het met ons zodat wij van elkaar kunnen leren. Dus show je etiket in deze community. Zodat andere mensen hier ook van kunnen leren. En hoe meer mensen dat doen, hoe meer, meer wij bewustzijn creëren. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid weer en tot volgende week. Doei!